Dit is, hier te zien met apart verkrijgbare plint, de SMEG A1PI ID9 uit de operaserie van SMEG. Het is een 90 cm breed roestvrijstalen inductiefornuis. De minimale opdruk en strakke randen geven het fornuis een zeer strak uiterlijk. De kookplaat heeft vijf inductiezones van verschillende vermogens. En de bediening van de kookplaat bevindt zich voorop. Hier bevindt zich ook de bediening van de oven, met de kenmerkende SMEG-knoppen en de programmeerbare overklok. Hier is ook de temperatuur in te stellen, tot wel 280 graden. De oven zelf heeft een inhoud van 115 liter en beschikt over wel 18 functies, waaronder grill, conventioneel of een ondooistand. Met de pyrolysefunctie brandt de oven zichzelf zelf schoon. Onder de oven bevindt zich tenslotte een handige opberglade, die zeer soepel glijdt. Hier kunt u bakplaten en roosters die u niet gebruikt in opbergen. Kortom, een zeer strak fornuis.